LinkedIn video's maken met je iPhone of een andere smartphone. Ik krijg wel vaker de vraag welke apparatuur je nodig hebt om professionele video's voor je bedrijf te maken. En Als je me vanaf het begin volgt dan weet je dat ik mijn eerste video's met een iPhone en een externe daspeldmicrofoon opnam en dat ik daarmee dus mijn bedrijf heb laten groeien tot wat het nu is. Dus in deze video uh, ga ik je laten zien hoe je zelf geweldige video's maakt met je telefoon. Video's die er professioneel genoeg uitzien uh, om te delen op LinkedIn. En je krijgt ook antwoord op de vraag welke app heb ik nodig om een video op te nemen met het bouquet effect. Dat is een video met zo'n mooie blurry background. En de persoon die je opneemt uh, is scherp in beeld en de achtergrond is blurry, oftewel een uh, wazige achtergrond. En Dit effect krijg je normaal gesproken alleen met een uh, professionele camera. Maar er is nu ook een manier om dit uh, met je iPhone te doen. Dus uh, laten we gauw gaan beginnen. Ze helpt topondernemers van over de hele wereld om door overtuigende videotestimonials in gesprek te komen met betere leads.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 En als je op de bel klikt, dan ontvang je een melding als ik weer een nieuwe video voor je heb. Bijvoorbeeld over de video's die elk bedrijf in deze tijd nodig heeft. En nee, dat is geen bedrijfsvideo. Maar goed, terug naar het onderwerp van deze video. LinkedIn video's maken met je iPhone. Allereerst video's opnemen met je smartphone is heel handig, want je hebt je telefoon altijd bij je. En Tegenwoordig zijn de meeste mobiele telefoons voorzien van een goede HD-camera waarmee je video's maakt die echt goed genoeg zijn voor LinkedIn. Helemaal als je bedenkt dat die video's op LinkedIn maar een korte houdbaarheidsdatum hebben en ja, na een paar dagen al van de tijdlijn zijn verdwenen, anders dan video's die je hier op YouTube deelt, dat is echt een lange termijn strategie. Als je je video op YouTube zet dan heb je er vandaag profijt van, maar ook morgen, over een week, over een half jaar, over jaren. En wat wel leuk is om te vertellen is dat ik een paar jaar terug op het podium van het De Theater stond hier in Amsterdam. Ik was backstage bij de opera Carmen van Tania Cross. Ik was uitgenodigd door mijn klant die ik in die tijd hielp met zijn, met zijn business en videomarketing. En Hij speelde dus in het ensemble van Tania en ik had hem aangeraden om een video te maken ter promotie van zijn eigen dienst. Want hij wilde daar weer nieuwe klanten voor. En ik zei, nou dan is het slim om ook gelijk aan Tania te vragen of zij een testimonial wil geven waarin ze vertelt waarom ze zo graag met jou samenwerkt. Uh, want zo'n videotestimonial geeft gewoon heel veel vertrouwen. Dus nou, zo gezegd, zo gedaan. En na de voorstelling uh, kwam er een hele cameraploeg van de Afro Tros uh, het podium op. Om een uh, video op te nemen voor dat uh, programma De Beste Zangers. Dus die cameraman die uh, ziet ons met een gimbal en een smartphone rondlopen. En die vraagt, uh, mag ik dat even Bekijken. En hij was helemaal onder de indruk en verbaasd ook dat het zo um, licht van gewicht was. Dus ik zei ook tegen hem van ja, je haalt er natuurlijk niet de kwaliteit mee die, uh, die jij met zo'n professionele camera maakt. Uh, maar het gaat allemaal wel een stuk sneller met zo'n uh, mobiele video set. Uh, en het is ook minder intimiderend voor mensen. En je neemt je video op, je monteert je video en je uploadt je video direct op social media als je wil en dat allemaal vanaf je smartphone dus in een half uurtje kan je video al op Facebook of op LinkedIn staan of waar je klanten dan ook maar zitten. Dus dat is het grote voordeel van video's met je smartphone maken. Nou goed, wat heb je nodig om zelf een professionele video met je smartphone te maken? Nou, zo'n gimbal is heel erg mooi om steady beeld te creëren, is niet per se nodig. Je kunt ook een selfie stick kopen. En let erop dat deze multifunctioneel is, zodat je hem op verschillende manieren kunt gebruiken. Zoals deze selfie stick, die je als stick kunt gebruiken, maar ook als een hoog tafelstatief. En als een laagtafelstatief voor als je bijvoorbeeld video's vanuit je eigen perspectief wil maken. Bijvoorbeeld als je wil laten zien hoe iets werkt. Nou, ik ben zelf een uh, groot voorstander om gewoon te beginnen met dat wat je hebt. Want ik zie veel te veel mensen wachten met video omdat ze denken dat ze een dure camera nodig hebben om te kunnen beginnen. Nou, dat hoeft helemaal niet, uh, begin gewoon met wat je hebt. Dus als je niet wil investeren in video accessoires, hou je smartphone dan met twee handen vast om uh, jezelf op te nemen of bijvoorbeeld je collega. En op mijn site verdienenmetvideo.nl vind je een heel overzicht met video accessoires zoals een gimbal en een selfie stick, maar ook een externe microfoon zoals deze daspeldmicrofoon of deze draadloze daspeldmicrofoon die je kunt gebruiken voor je smartphone video's. En deze microfoon is trouwens heel multifunctioneel, want je kunt deze gebruiken in combinatie met je smartphone maar ook met je vlogcamera of spiegelreflexcamera en zelfs met je computer dus dat is handig voor als je zoom of teams calls doet met je klanten en dan wil je natuurlijk goed hoorbaar zijn in je video's en daar heb je dus een externe microfoon voor nodig en ik begrijp ook dat je niet voor elk apparaat een andere microfoon wil hoeven kopen en voor een kleine prijs heb je al zo'n externe microfoon voor in je smartphone of je vlogcamera of je computer. Nou, je hoeft niet per se een set daglichtlampen of ledlampen te kopen om video's te maken. Uh, natuurlijk daglicht is juist perfect. En Zorg ervoor dat het licht van voren komt en niet van achter, uh, want dan word je een schim en zijn je ogen niet zichtbaar. We willen jou juist natuurlijk in de ogen kunnen kijken. Dan een volgende tip. Uh, gebruik bij voorkeur de camera aan de achterkant van je smartphone uh, en niet die camera aan de voorkant. Uh, de camera aan de achterkant geeft niet alleen betere kwaliteit beeld, uh, het heeft ook een ander voordeel. Want let maar eens op, je ziet het meteen als mensen de selfie camera gebruiken. Uh, want zoals de naam al aangeeft, dan kijken ze naar zichzelf in plaats van naar jou aan de andere kant van het scherm. Wat natuurlijk heel raar is om naar te kijken. En als je dan toch per se de selfie camera wil gebruiken? Kijk dan in de lens en niet naar jezelf. En zorg er ook voor dat je lens schoon is, zodat je beeld helder is, dus zonder vegen. Nou, nog even iets anders. Ik begrijp dat je een video wil maken die er professioneel uitziet. Zodat mensen jou ook als professioneel zien. Maar wat maakt een video professioneel? Ja, dat is natuurlijk heel subjectief. Het is maar net uh, wie jouw video bekijkt. En toch ja, uh, professioneel of uh, niet professioneel, of mooi of minder mooi. Het is niet altijd waar het om draait. Uh, want een klant van mij heeft met een Facebook Live video een nieuwe 10K klant binnengehaald. En die video namen we op met, een, uh, met alleen een smartphone en een externe microfoon. En dat was niet eens een HD video maar een video met een behoorlijk lage resolutie. Wat maar aangeeft dat de kwaliteit van je video niet in het aantal pixels zit, maar in het verhaal dat je vertelt. Nou, als je daarvoor een script wil gebruiken, dan kan het handig zijn om met AutoQ te werken. En ik maakte daar deze video over. En in de omschrijving onder deze video vind je de link naar de video. En als je meer wil leren over video, ga dan naar verdienenmetvideo.nl voor meer Gratis tips of uh, om een online cursus te volgen. Nou, zoals beloofd uh, zal ik je nu laten zien hoe je een video met zo'n mooie blurry background maakt. Uh, gewoon met je iPhone. Allereerst gaan we daarvoor naar de instellingen en vervolgens naar bedieningspaneel. En dan tik je op pasregelaars aan en dan zorg je dat uh, schermopname aanstaat. Nou, de volgende stap is om de app Focus te installeren. En hiermee maak je normaal gesproken alleen uh, foto's en geen video's. Uh, maar daar is een handige truc voor. Uh, maak gewoon een schermopname en zorg dat je microfoon aanstaat. En bij het editen van je video knip je de zijkanten eraf en uh, ben je klaar om je video met wazige achtergrond uh, op LinkedIn te delen. Nou goed, dat was hem. Voordat je weer verder gaat ben ik heel benieuwd welke van deze tips was nieuw voor jou. En welke tip ga je als eerste toepassen voor jouw LinkedIn-video's. Laat het mij even weten in een korte reactie onder deze video. En nou, abonneer je ook op mijn YouTube-kanaal om een melding te krijgen als ik weer een nieuwe video heb gepubliceerd over videomarketing. En nou, dank je wel voor het kijken naar deze video. En uh, ik zie je heel graag in de volgende video. En volg me ook op uh, LinkedIn om te zien hoe ik uh, video inzet op dat zakelijke netwerk. Goed, dit was hem.